Hallo en welkom bij vlog met nummer 15. En het is vandaag vrijdag. Wat betekent dat het begin van het weekend is? Altijd super fijn. Ik ben trouwens even ondertussen water aan het opzetten. En ik heb in één keer enorme dorst. En ik ben al een tijdje op. Ik heb de vlogmas van gisteren, nummer 14, al helemaal geëdit. En die is geüpload. Moet alleen nog eventjes een thumbnail voor worden gemaakt. Maar ik denk dat ik dat uh, later eventjes ga doen. Nou, gisteren heb ik het redelijk laat gemaakt uiteindelijk. Omdat ik echt uh, tot nu, of half twee, op de computer zat YouTube-video's te kijken. En dan vergeet ik altijd op een gegeven moment de tijd. Dus dan dacht ik, laat ik maar gewoon naar bed gaan. En nu ben ik dus wakker geworden en ben ik echt redelijk gaar. Je hoort het ook een beetje in mijn stem. En ik zit nu gewoon weer heel eventjes achter de computer. Het is veel te vroeg om weer achter een beeldscherm te zitten. maar. Ja, ik ben een soort van verslaafde, dat, uh, dat snap je wel. Als ik niet achter mijn computer zit, dan zit ik wel achter mijn televisie of achter mijn telefoonscherm. Ik denk dat bijna iedereen het wel heeft, hè. Ik, heb, ik wil eigenlijk zeg maar, het liefst niet meteen achter een beeldscherm duiken, maar het gebeurt gewoon. Maar goed, ik ga me nu heel veel opmaken en zo aankleden, dat soort dingen. Want ik heb straks met de afgesproken. Ik ga even de adventskalenders erbij pakken. Want dan gaan we die gelijk even openen. En ik ga jullie even neerzetten. Zo, allereerst de Essence-kalender natuurlijk. We gaan naar nummer. Wat zei ik ook weer? 15 of 14? 15 zie ik. Um... Oeh, het is een nieuw lakje. Wauw, deze is heel donker. Dit is een hele mooie... Het lijkt eigenlijk bijna bruin. Maar ik denk dat hij uiteindelijk uh, rood overkomt op de nagels. Dit is de kleur The Christmas and Nails Story. Oeh, ja ik zie het al. Het is een hele mooie soort van donkerrooide paarse kleur. Dus het zal wel een hele mooie berryachtige kleur zijn. Dus dat is altijd leuk. En ik moet echt wel een nieuw lakje weer op gaan doen. En ik zal van de posters ook eventjes nummer 15 pakken. Deze is leuk. Ik zit eigenlijk al stiekem te spieken. Deze is heel erg leuk. Super cool! Deze vind ik echt heel erg leuk. die past heel goed denk ik bij de poster die ik eigenlijk gisteren van de muur heb afgehaald. Met een roze en een cactus volgens mij. Dus dit is zeker iets wat ik denk ik richting de zomer zou willen gaan ophangen. Ik ben nog niet eens vijf minuten onderweg en ik sta alweer gewoon half in de file. Wat heel raar is, want het is twee uur middags. Waarom is iedereen nu al klaar met werk? Ze dachten gewoon, wow het is half één, één uur, half twee en ik stop gewoon met werken. Nou. Chill? Geen vrijdagborrel dus. Zo, so, daar ben ik weer. En nu ben ik opgemaakt en aangekleed. En ik ga nu eventjes de kalenders openen. Ik heb ze gisteren niet geopend. Dus ik heb twee vakjes om te openen. Die van gisteren is namelijk nummer 14. En dit is uit de L'Occitane. Kalender. Oeh, wat is dit joh? Een kleine douche chill is dit. Super chill. En even kijken, nummer 15 is dit. kleinere vakje. Oeh, wat is dit ook? een, uh, even kijken, een lipbalm volgens mij, ja. Ik denk dat het wel echt een heel fijn lipbalmpje kan zijn. En het is ook echt een heel leuk formaatje. En dan wacht ik nu heel eventjes tot Larissa hier is, want ze komt zo eventjes hierheen. En dan gaan we daarna meteen weer door naar de stad op de fiets. Dus uh, ik denk dat ze er wel binnen 1 of twee minuten moet zijn nu. Wie is er aangekomen hier bij ons thuis? Het is Larissa. En Larissa komt hier aan, gaat meteen aan de slag, want ze moest nog even snel de thumbnail maken van de video die we straks online gaan gooien. Delicated. Ik we ben wel een delicate vlogmaster. Dat mag wel <laughs> dat vlogmaster. Dat sowieso. Dat is goed toch? En uh, als we daarmee klaar zijn, gaan we even meteen de stad in. Ja, fietsen op auto. Uh, waar je zin in hebt. Auto? <laughs> dat is wel waar jij zin in hebt, waarschijnlijk. Ja, Ik weet niet hoe koud het is buiten. Het is niet zo koud, het valt echt heel erg mee. Dat, uh, dat viel me wel op. Ja, we moeten eigenlijk gezond doen, hè. En als je, die, uh, als je nog iets lekkers wil halen. <laughs> oh ja. Dan zit het weer aan af fietsen. Ja. Hmm, hmm, hmm. Nou, Ja, Het was net hard aan het miseren, daarom zitten we nu toch in de auto onderweg naar de stad. Maar het is ook echt ontzettend druk, dus we staan al de hele tijd in de file. Larissa stond ook wel in de file toen ze naar mij toe kwam. Dus dat is best wel vervelend want we doen en hierdoor wel heel lang over. Maar het is wel lekker warm. Dat wel. <laughs> nice and toasty! Nice and toasty! Zo, we hebben even een reuzenstroopwafel besteld. Een warme. Is die lekker? Mmm, -hmm. mm, hij is heel vers. De, eigenlijk het allerlekkerste zijn toch wel echt degenen die dus warm zijn. Mm -hmm. Ik vind ze lekkerder dan als ze gewoon al koud zijn in die verpakking. Ik heb echt de helft van dat ding al bijna. Nou, we hebben net even wat foto'tjes geschoten. Het ging niet heel erg goed. <laughs> dus wat we nu gaan doen is we gaan heel eventjes uh, lekkere chocolademelk halen bij uh, Louis' Boek Café. Want ik heb gezien dat je daar echt een vet goede uh, chocolademelk kan krijgen. Dus ik hoop dat het waar is. Er is zo'n over-the-top Oh, Ik bens. heb nu echt hele grote dingen in mijn hoofd. Ik ben ja. heel erg benieuwd. De Louis Bookstore zit hier. We zijn er eigenlijk nog nooit geweest. binnen? Oh, er zitten best wel wat mensen, ja. Dus ben ik ben benieuwd. Nou, we hebben inmiddels een tafeltje weten te bemachtigen. En dat was niet makkelijk. Want het zit echt helemaal vol. Zeg maar, hier binnen zit het vol. En dan kan je ook nog hier naar beneden. En dan zit daar gewoon een hele huiskamer met mensen. En het is heel gezellig ingericht. Heel knus. En je hebt daarachter dus ook nog een boekenwinkeltje, dus daarom heet het Lewis Bookstore. Dus volgens mij is het idee dat je gewoon lekker een koffie drinken, thee drinken en een boekje kan lezen ja, of gewoon precies. chillen. En je kan een beetje op werk, Ik zag beneden met mensen met laptops en zo. het lijkt me wel erg gezellig om hier een keer te komen. Ja, dat zit er eigenlijk al een tijdje, maar waren er gewoon echt nog nooit geweest. Dit zijn onze hot coco's. Deze heeft kerst bovenop en nog een donut enzo. En deze heeft een candy cane en kletskoppen. En het ziet er echt mega goed uit. Ik weet niet hoe we dit op gaan krijgen, maar. Het ziet er echt heel goed uit. Nou, we gaan weer weg. We gaan nu naar de action toe. En wat ik nog wel even wil zeggen over de chocolademelk, is hij zag er echt super vet uit. Mm -hmm. Ja, maar persoonlijk vond ik hem een beetje tegenvallen, zeg maar. Ik had echt een super, super, super chocolademelk verwacht. En dit was echt een beetje matig. Beetje. Het ja, was niet super chocoladeachtig. Beetje te weinig chocoladesmaak of zo. Dus dat was wel cool. En dat was ook zeker wel lekker, maar niet puur genoeg. We zijn niet ja, we we zijn zijn misselijk maken. Ja. Maar wel heel erg leuk. Heel leuk plekje. Dus ik wil zeker nog wel een keertje even spieken wat ze nog meer hebben. Maar heel prijzig. Ja, het dus was niet goedkoop. goedkoop nee. Nee. <laughs> Wij waren zeg maar voor twee chocomel in totaal ook kwijt 13,50 euro. Ze zijn dan natuurlijk wel heel opvallend. Ja, guys, dus het dat dus dat kost ook wel 6,50 of 7 per stuk. Daar heb je ook wel wat. Maar ja, ja hou daar even is... rekening mee. Ja, en ook als je andere dingetjes kijkt. Ik vond het nogal... Uh... Aan de prijzen gepakt. Ja, dat wel. Eigenlijk. Volgens mij komt hier ergens de Primark. Ik heb zo'n gevoel. Ik Van weet Haren. het niet precies. Ik, het, is, het is voor mij gewoon één groot tolhof geworden. Misschien toch niet. Maar er komt sowieso een Primark in Utrecht. Dus dat is wel heel erg leuk. Vind ik. Daar komt de Perisport, Hier en de Leeds. Iets. En dan zit daar Nike. Het is toch allemaal een beetje hetzelfde. Ja, buiten komt ook nog een dataglon. Allemaal sportwinkels. Ze willen meer mannen, denk ik, naar de mall trekken. Ze Nou, dat vind je niet bij mij. We zijn heel veel in de action. En ik heb dit in mijn handen voor mijn uh, DIY-projectje. Voor mijn gezellige open haard. Oké. Oh, ja, dat is cool, hè? Ik vind dat echt supervet. Die heb ik nu hier. Grappig. we onderweg naar huis. Wat ik trouwens, um, voordat we de stad ingingen, ging ik nog heel eventjes langs de Plus. En in de Plus hangen allemaal van die kerstversieringsterren. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Een hele grote sterren. En een soort van gek stofje ofzo. Dus ik ging er even aan voelen. En op dat moment werd ik geholpen. Dus ik draaide me om oh sorry, uh, zei ik tegen de jongen, ik zeg uh, ik was even aan je ster aan het voelen. En terwijl ik het zei, dacht ik. <laughs> Dit klinkt zo fout. Hij begon ook echt te lachen. Op een manier van... Wat zeg je nou? <gasps> nou, we zijn inmiddels weer thuis. En ik heb de notenkraker opgehangen. In de open hart. girlanden En... Ik heb mijn hout gebruikt voor mijn soort van open haard projectje. Het, weet je, het is natuurlijk overduidelijk super nep en het zit in een kist. Maar ik wilde toch een soort van open haardje creëren. Dus ik heb die takjes rechtop neergezet en dan lampjes erin gedaan. En het stond heel raar om het gewoon op de grond te doen. Dus daarom heb ik het nu in een kist gedaan. Zo heb ik dan ook nog de stoel ernaast. Die kan eigenlijk ook nog wel meer die kant op en dan dit meer in het midden. Maar voor nu doe ik het eventjes zo. Dan is het eigenlijk een soort van bijzettafeltje met Open haard. Dus dat is een beetje het idee. Ik vind het op zich wel gezellig. Ik vind het wel sfeervol en eigenlijk hoort deze fase hier dan ook niet. En hierachter moet ik het nog wel iets netter maken. Maar het idee is er. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik vind het echt een succes. Het ziet er echt super schattig uit. En daar hadden we net wat. Wat was het? Van die um, knappend, knappend, knappend haardvuur audio aan. En ik voelde zeg maar de warmte al in mijn gezicht. Maar dat was natuurlijk niet echt. Ik heb wel de verwarming aangedaan, misschien oh. is dat het ook. En je hebt je jas nog aan. Ja, ik ga hem wel uit maar ik had net echt geen zin. Maar ik vind het heel leuk staan, het is echt heel vrolijk. Het is zeg maar hier kerstiger dan bij mij thuis. Ja, vind je? Ja. Maar... En ik heb daar ook lampjes in gedaan. Ja. Dus als ik deze wat donkerder doe. Ja, ik vind het echt heel gezellig. En dan de rode Ambilight, dat vind ja, dus ik ook dus nu moet ik ook echt hard aan de slag bij mij thuis. Dus uh, we gaan ervoor. En ik heb uh, alvast wat meer galetta. Ik heb deze in het zilver genomen. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Hij is echt heel schattig. En ik heb hier inderdaad de open haard dan daadwerkelijk aan staan. Voor het geluid en uh, ja, de vlammetjes. En dan is dit ook een neppe. Nou, ik vind het wel heel erg gezellig eigenlijk. Zo, we zijn er eventjes voor gaan zitten. Want zoals ik jullie in de vlog van gisteren had verteld... Uh, willen we even nog wat vragen beantwoorden voor de mini Q&A. Dus ik heb er een paar vragen bij gezocht... En we gaan gewoon gelijk beginnen. Allereerste is, uh, voor de Q&A dragen jullie wel eens vintage? Nou, ik moet eigenlijk gelijk aan vroeger denken, want ik denk jaren geleden ja. vond ik het vooral heel erg leuk om naar kringloopwinkels te gaan en vintage winkels. En toen had ik nog wel eens een heel groot oversized vest. Ik vind het nog wel leuk en ik hou ook wel heel erg van het snuffelen, maar het ja. is eigenlijk gewoon niet meer van gekomen. Ik vind het wel af en toe leuk om nog een tasje of zo te hebben, maar als ik er nu over nadenk, heb ik eigenlijk helemaal geen vintage items meer in nee. mijn kast zitten. Volgende vraag is, wat een leuke keerspullen heb je die piek gekocht bij de Hema, en waar komen die slingers vandaan? mm <laughs> Leuke vlog, liefst. Peggy. Dankjewel, dankjewel, Peggy. De piek is inderdaad van de Hema. Oh ja, die sterretjes die, slinger is dus die... ook van de Hema. Oh ja. En dan die andere slingers, wat ik denk dat je. De sterretjes denk... slinger is van de Hema. Hoe bedoel je? Ik had zo'n guirlande met van die sterren. Die glittersterren. Oh ja, ja. Maar ik denk dat je die andere grote slingers bedoelt. En met die, die regenboogkleuren. Ja, met die regenboogkleuren. Die heb ik overgenomen van mijn moeder. En zij hebben ze gekocht in een winkeltje in Batavia-stad. Maar ja, ik was er een van kerstwinkeltje ja. de kerstwinkeltjes in Bataviastad. Volgende vraag is: Larissa, waar heb je die kerstboom Lampjes vandaan met transparant snoer. en niet Met hele grote letters. Ik denk, ja ik heb ze heel, heel lang geleden gekocht. Ja ik, ja, ik vind het eigenlijk gewoon een soort van normale lampjes. Volgens mij heb ja, je het transparant het gewoon snur. over diegene die... Je die, doet hem normaal gesproken ja. op de wand. En ja. dan vallen ze anders ook dus een soort van... Uh, ja, maar volgens mij zijn het hele normale lampjes. Een transparant snoer heb ik op heel, heel veel plekken gezien. Volgens mij heb ik het bij zijn gezien. Ja. En ik denk dat mijne van de praxis of de Car5 de Gamma zijn. Eén van die drie. Ik Ikea. Oh echt? Oké, okay, nu wordt het lastig. Dus je krijgt nu vier opties. Intratuin, Ikea, Praxis, Gamma, Karwijn. Okay. Good luck! Man. Volgende is... Hoi meiden, wat gaan jullie met de kerstdagen doen? En wat is jullie favoriete eetplekje in Utrecht? Nou, met de kerstdagen... Gaan we heel veel eten. En gewoon met de familie uh, doen we dat altijd. Ja. Dus uh, we gaan naar onze ouders toe... Serena en George komen ook. Onze vriendjes komen mee en gaan ja. gewoon met iedereen lekker eten. Heel veel cadeautjes uitpakken. Ja, inderdaad cadeautjes pletsen. uitpakken. We doen, doen nooit echt spelletjes en zo. Dat komt er nooit van nee. uiteindelijk. Uiteindelijk voelde het altijd van: oh, we moeten echt nog andere dingen meenemen of doen, want anders vervelen we ons. Maar daar komt het eigenlijk nooit van. Nee, we zijn altijd wel in gesprek <laughs> op onze telefoon, televisie ja. aan het kijken, koken, dat soort dingen. Ja, inderdaad. En we eten dan gewoon altijd stand kalkoen en dat soort dingen. En iedereen maakt vaak een gerechtje. Dus om de beurt gaan we dan de keuken in. Ja, Tara heeft gezegd, of een soort van gevraagd, of gezegd van dat ik het dessert mag doen. Maar ze heeft de lat al echt enorm hoog voor me gelegd. Dat is uh, Oh. Nou ja, in ieder geval, ik zou op zich wel het dessert ook zelf willen doen, want dat is ik, mijn favoriet ik onderdeel. Ik dacht, ja, Larissa is echt zo'n zoete kou en dessert is zeg maar altijd wel redelijk... Nou, het ligt eraan wat je maakt, maar het kan makkelijk. Ja, maar niks is voor mij makkelijk, hè? Jawel. Maar ik zou het wel leuk vinden om dessert te doen, maar ik moet nog even inspiratie op doen. En inderdaad, vrede kerstdag bij de schoonouders. Ja, precies. Maar ik kan echt nu al niet wachten op het eten, gewoon. En ons favoriete eetplekje in Utrecht. Ik vind het een hele lastige, maar ik was dus laatst, zoals jullie in een vlogmis aflevering hebben gezien, naar Miyagi, en, Miyagi en Jones ja. geweest. En ik heb daar wel echt genoten. Ja, dat is zeg maar Asian Street Food en was, ik vond het ook heel erg lekker. Het was lekker en gewoon een hele coole omgeving. Leuk, en het zag er gewoon tof uit. En dat moet er altijd echt bij zitten. Anders vind ik het vaak niet zo boeiend genoeg. Ja. En ik was laatst ook nog naar een taco tent geweest. Die heette Lucy Lou. Dat vond ik ook heel erg lekker. Uh, als je echt all out gaat met eten zoals ik. Dat je gewoon alles wil bestellen. Dan kan het wel uiteindelijk prijzig zijn. Ik ben ook heel benieuwd. Maar het was wel echt heel lekker. En waar ik ook uh, nou ja, wel vrij regelmatig heen ga is de Seasalt Saloon. Uh, voor Tiger tevoren. Mama. Oh ja. Tiger Mama vind ik ook echt super goed. Ook dat is dus eigenlijk alles wat we nu hebben genoemd is allemaal shared dining. Ja. Tiger Mama kan je bijvoorbeeld... Um, 10 gangen doen voor wat is het 70, 50 ja, of zo? Prima, Parijs. En dan, dan ben je gewoon de hele avond lekker lang aan tafel. Alles is uh, Aziatisch georiënteerd en ik vond het echt mega lekker. Maar ja. die vind ik misschien nog wel lekkerder dan meer. En, en ook de daar is de, is de inrichting ook weer heel erg cool. heel en leuk, en mooi. Heel ja. mooi, ja. Het eten van restaurant Leen vind ik ook heel erg lekker l -A -W -A e ja, w p waar apart. we toen onze uh, ja. meeting hadden gehad Oh ja, precies ja Het is wel een beetje aparte keuken, maar ja. ook heel erg lekker Maar ook weer heel cool, een beetje dat urban Berlijnachtig gevoel. Ja. ja, en natuurlijk Broadway Ja, daad, via ja Dat is wel geweldige pizza En wat ik ook wel een heel leuk tentje vind is um, Luc De kaart is minder, het is niet super speciaal Maar het interieur is nee, wel tof ja, Het is wel eten is zeg maar wel lekker, maar niet booming Ja, zo, ja. precies Ja dus vandaar dat hij een beetje achteraan ons rijtje komt. Dus dat waren weer eventjes de vraagjes. En als je nog een vraag hebt kerstgerelateerd of iets dergelijks, laat het dan even achter in de comments. Dan proberen we die, die, proberen we die weer de volgende vlogmas te beantwoorden. En als ik net super moeilijk keek, ik heb echt ontzettend last van mijn ogen. Die zijn echt super droog. En volgens mij, ik heb er ook net ingevreven. maar volgens mij valt het wel mee met... Uh... Ja, ik heb geen smoky eyes of zo. Maar wat we nu moeten gaan doen is eten. Dus ik denk dat ik even boodschap moet gaan halen. Voor de avondeten. We zijn heel eventjes eten aan het maken en Larissa blijft gezellig bij ons eten en we gaan um, tacos maken en daar hebben we gewoon heel veel dingetjes voor wat ik straks laat zien. En ik wil even dus deze laten zien, deze ken ik nog niet. Dit is de garlic and herbs um, tortillas van uh, Santa Maria en ze ruiken heel erg lekker dus het leek me heel erg leuk om een keer te proberen. Ik heb geen idee of het bij de rest van de ingrediënten past qua smaak maar het zal vast wel goed komen. Nou, het eten is klaar. Ik moet zeggen, doordat er knoflook en kruiden in zitten, ruiken is een beetje Italiaan. Ja, we hebben hier dus uh, krokante vis. Dit is limoen, crème fraîche. Uh, sriracha mayonaise, uh, ananas. Salsa zonder ui. Met uh, limoen ook. En uh, koriander, sla, Cholula. En extra koriander. Dus ik zou zeggen, time to eat. <laughs> ik heb echt best wel trek. Het is nu inmiddels... Uh, wat is het? 10 voor 9, 5 voor 9 ongeveer. Dus het is ook wel tijd. Ik ben inderdaad de zoete aardappel vergeten. Die ligt nog tussen de grilla. Ja, ik heb hem wel gemaakt, hoor. Zo, zoete aardappel. Ik weet niet waar ik het moet neerzetten. Waar wil je het zitten, Liz? Hoi, Seal. Hij heeft het al gegeten, dus daarom blijft hij nu rustig hier. Maar anders was het een ander verhaal. Zo, ik heb hem even helemaal volgebouwd Met heel veel extra koriander bovenop. Ik ga echt zout pakken. Mm. Lekker hè? Hij alles veel lekkerder. Er zullen ook echt heel veel korianderhaters zijn. Die hier echt totaal niet mee eens zijn. Ja, laat me eventjes weten. Ben je, hou je inderdaad van koriander? Of ben je echt gewoon... Anti-koriander. Anti -koriander. Wij zijn vriend, echt pro-koriander. Mijn vriend die, hij kan niet in een straal van zoveel meter van koriander zitten. Want dan wordt hij gewoon echt boos. Maar ik, ja, ik hou ervan van Tara ook. Hmm. Hoe meer, hoe beter. Nou, we zijn inmiddels klaar met eten. We hebben ook een koffie gedronken, even een filmpje gekeken. En we dachten ons ineens van, uh, we moeten nog een vlogvraag stellen deze video. En we dachten, uh, laten we deze vraag even terug aan jullie stellen. Wat eet jij met kerst? Nou, wij hebben natuurlijk in de Q&A ja. al laten weten wat wij altijd eten. Dus ik ben heel benieuwd wat er bij jullie op tafel staat. Of dat heel erg anders is. Ja, en of jullie misschien nog inspiratie voor ons hebben. Aangezien we een van de gerechten moeten maken. Ja, inderdaad. Dus uh, nou, we hopen dat jullie het leuk vonden om weer naar deze Vlogmas aflevering te kijken. Geef hem vooral een duimpje omhoog. En ja, dan zien we jullie gewoon heel snel weer morgen in een nieuwe video. Doei! Doei!